Welkom bij Tomzorg. Heeft u binnen of buitenshuis drempels tot een 2,5 cm hoogte, dan heeft Tomzorg daar een perfect assortiment voor om deze veel gemakkelijker en veiliger te kunnen aanrijden. Hiervoor hebben wij de drempelhulp in rubber, in zwart en in grijs van 4 mm dikte tot ...ruim 2,5 centimeter dikte. Deze drempelhulpen worden geleverd... ...in lengtes van 80 of 90 centimeter, ...voorzien van dubbelzijdig tape... ...om altijd de drempelhulp goed te kunnen fixeren... ...voor de drempel waar die neergelegd wordt. Nogmaals, belangrijk dat de drempelhulp een hele dunne aanrijrand heeft... Dus ook bijvoorbeeld voor rollators met zeer kleine wielen, of als u bijvoorbeeld een kop thee of koffie op een rollator heeft staan, dan kunt u rustig met deze drempelhulpen drempels overwinnen tot een goede 2,5 centimeter. Mocht de deurpost wat smaller zijn, dan kan deze altijd eenvoudig met een zeer scherp mes of een heel fijne zaag korter gezaagd worden op de lengte, zoals u zelf wenst. Dus tot goed 2,5 centimeter heeft Tomzorg de drempelhulp en hopen u daarmee te kunnen voorzien van een veilige nemen van drempels in uw huis en om uw huis. Hartelijk dank.